Woensdag 20 november organiseerde Club KZ het event Entertainment and Media, Now What? Het event werd gepresenteerd door Ben van den Burg van Triple IT. Ja, ik heb heel veel vragen erbij. Eén van de vragen is wel interessant. Kijk, als jij mij een vraag stelt, is het heel sociaal dat ik jou terug Hè? Dat is heel normaal. Op Twitter, als ik een vraag stel, dan reageren ze met 20 mensen. Het is dus heel erg sociaal dat ik jullie allemaal <kuggen> antwoord. Samen werd er gediscussieerd over stellingen. En gaf het panel toelichting waar nodig. Dat, dat blijft altijd een keer de uitdaging. Wie gaat er dan voor willen betalen? En zelf dan heb ik vaak het idee van nou, als het mij echt iets toevoegt. En ik heb reële content hè, wat, waarvan ik denk ja, dat het echt iets voor mij toe. Dan zal ik daar niet ingewikkeld in zijn om daarvoor te betalen. In het panel zaten Ger Welbus, commercieel directeur van RTV Noord-Holland. Marian van der Most, regio-manager Noord-Hollands Dagblad. René Rijs, accountant bij PwC Alkmaar en directeur van uitgeverij Kluitman, de heer Piero Stanko. Het zijn namelijk fundamentele vraagstukken die je in de media en entertainment industrie moet beantwoorden. Hoe ga je geld verdienen door de digitalisering? Dat is een hele transitie die we, die we met z'n allen moeten maken. En dan zit je met vijftig man bij elkaar en dan probeer je antwoorden te verzinnen. En dat vond ik dus goed. Dat vond ik opvallend dat eigenlijk iedereen wel vragen stelde verschillende vragen vanuit verschillende achtergronden en uh, dat maakt het interessant, want dan krijg je ook discussie waar, uh, waar iedereen toch voor komt denken. Ik. Maar ik heb ook hele mooie voorbeelden gehoord. Er was bijvoorbeeld eentje had zijn vriendin had 7,5 miljoen Pinterest volgers. Dat is echt immens. die zit gewoon hier in Alkmaar maar in de zaal. Nou, dat soort voorbeelden krijg je ook. Dus je ziet die kennis halen we overal vandaan en samen maken we het nog mooier. Ik hou wel van interactie en je zag doordat de interactie vanuit de zaal ook ontstond kwamen we niet meer helemaal aan al onze stellingen toe, bewijs spreken. Maar dat is juist ook denk ik de meerwaarde van zo'n bijeenkomst als deze. Wat ik het leukste van de hele avond vond, en wat helemaal niet beantwoord is, en het is misschien ook niet mogelijk om te beantwoorden, is van wat, is nou, wat gaat er nou gebeuren met het businessmodel van alle bedrijven. Uiteindelijk waren er op drie sheets te zien, eh, nou, hoeveel verschillende opbrengstmodellen er wel niet zouden zijn. En volgens mij zou je daar met deze hele zaal nog drie dagen over kunnen bomen en uh, zal iedereen wel denken van nou ik kan er een beetje van aannemen, een beetje van b, maar misschien ook wel een beetje van z hè? Uh, en volgens mij dat is het mega ingewikkelde van hoe ga je nou uiteindelijk geld verdienen aan dat wat je aan het doen bent uh, Interessant, uh, eigenlijk zijn we bezig met de continue zoektocht naar verdienmodellen hè? De oude wereld, die klopt niet meer, maar ja, wat komt er voor in de plaats? Nou, ik vond het absoluut interessant. Het was de eerste keer dat ik bij Club Kaas was. Met name het onderwerp dacht ik van, nou, dat trekt me net over de streep om eens te komen kijken. Ik vond het interessant. Een heleboel informatie. Maar het zet wel aan het nadenken. En daar, daar kom je voor, denk ik.